Hi, Robin hier en welkom bij deze update video van jullie. Het is uh, alweer enige tijd geleden dat ik een update video heb gemaakt en dat ik uh, überhaupt wat video's online heb gezet. Dat kwam voornamelijk omdat ik uh, vakantie heb gehad, uh, druk bezig ben geweest met werk, maar ook uh, dat ik uh, wat andere privé dingen had te doen. Maar ik hoop nu langzamerhand toch weer een klein beetje wat tijd terug te gaan vinden dat ik uh, wat meer video's kan gaan maken. En dat gaat ook uiteraard gebeuren. Maar goed, daar kom ik zo op terug. Ik, uh, ik heb vandaag een aantal dingen die ik wil bespreken. Uh, onder andere over mijn YouTube kanaal, het uh, jubileumseizoen van Wie is de Mol? En de, de nieuwe video's die uh, gaan komen. Ja, te beginnen met mijn YouTube kanaal. Ik heb enige tijd geleden, ik meen volgens mij vorige week, heb ik mijn records verbroken qua kijkers en qua aantal abonnees. Ik heb uh, voor het eerst sinds dat ik uh, met YouTube begonnen, dat is twaalf jaar geleden inmiddels. Heb ik uh, 500 plus kijkuren heb ik gehaald. En we zitten net halverwege het jaar dus dat is sowieso al heel erg positief. En ik heb nog nooit zoveel nieuwe abonnees heb ik gehad. En daar wil ik iedereen die deze video's heeft bekeken ook echt ontzettend voor bedanken. Want dat betekent voor mij gewoon heel veel dat ik gewoon eindelijk eer van mijn werk, werken wat ik maak even los dat ik het echt leuk vind om te doen en ik doe het graag om mensen te entertainen maar dit is voor mij toch ook wel de bevestiging dat mensen het leuk vinden dat ik dit doe dan verder het jubileumseizoen van wie is de mol eergisteren is de video online gekomen onder andere op instagram met een datum van het nieuwe seizoen van wie is de mol en deze gaat starten op 5 september ik moet ook zeggen, ik heb er ontzettend veel zin in. Ik kan ook niet wachten totdat het weer begint. Dan kan ik weer de, de nieuwe hints theorieën video's gaan maken. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar ook natuurlijk om weer op mollenjacht te gaan. En uit te vinden wie de mol is. En uiteraard hoop ik natuurlijk ook dat uh, deze keer dat ik wel goed zit. En dan de nieuwe video's uh, voor op mijn kanaal. Ik, uh, ik heb een... gisteren heb ik een video gemaakt, uh, dat was een beetje een grappige variant op de Lockpicking Lawyer. Ik ga er voor rest niet heel veel over vertellen, uh, maar dat gaan jullie volgende week, woensdag jullie dat zien. En daarnaast heb ik uh, uh, de gedachte weer om twee kookvideo's te maken. Deze zullen niet heel erg uitgebreid zijn, uh, maar ik ben gewoon benieuwd hoe deze producten uh, smaken en hoe ze eruit zien en dat soort dingen. Dus te, daar ga ik jullie ook in meenemen. Deze video's moet ik nog wel maken. Uh, moet ik ook bijzeggen dat ik nog wel zit. Dat ik nog even een aantal dagen weg moet. Dus ik weet niet helemaal zeker of ik dat uh, allemaal ga redden. Maar dat uh, zien we vanzelf. En nog even te denken, heb ik nog andere dingen? Nee, eigenlijk niet. Ik, dit was voor mij gewoon even een, een korte update video. Voor mij ook een hele positieve. Ik ben echt ontzettend blij met hoe alles loopt, zoals ik net ook al zei. En ik hoop dat het ook in deze stijgende lijn doorgaat. Voor nu zeg ik dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten zodat je bericht binnen krijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh... Later.